Wie moeten wij volgen op Instagram? Ja, ik ben zelf niet zo van de Instagram, dus ik zou dat eigenlijk niet zo uh, goed weten. Um, als je dan toch iemand moet uh, uitkiezen zou ik zeggen Richard Branson. Dat vind ik wel een inspirerende gast. Uh, vrolijk, humor, super gedreven, doet hele leuke uh, dingen. Um, die, uh, die volg ik op LinkedIn in ieder geval uh, uh, graag en uh, ik denk dat die ook op Instagram al zal zitten. Wat is jouw idee van geluk? Ja, dat is zo even zo'n vraag. Ja, ik denk eigenlijk niet dat dat een heel groot en meeslepend iets is. In ieder geval voor, uh, voor mij niet, maar dat het meer in uh, kleine dingen eigenlijk zit. Ik kan er ontzettend gelukkig van uh, worden als ik gewoon met mijn gezin heerlijk uh, bij café Amsterdam, uh, uitgebreid zitten eten en te lachen en uh, veel ingewikkelder dan dat hoeft het niet uh, uh, te zijn. Maar dat zijn wel momenten die ik, uh, die ik koester. Ja. Wat is jouw minst favoriete dagelijkse bezigheid? Ja, dat is dan toch denk ik wel uh, uh, de hond uitlaten vrees ik. We hebben uh, uh, zo'n dikke Engelse buldog uh, thuis. Die wil eigenlijk alleen maar uh, liggen snurken de hele dag. En om überhaupt zijn riem om te doen is al uh, een vrij grote uitdaging. En om dan over straat heen te slepen, uh, nog meer. Uh, dus daar kijk ik nooit zo naar uit. Maar ja, het moet wel gebeuren, een soort corvée. Uh, ja, dat is het eerste wat mij te binnen schiet eigenlijk. Een nieuwe vraag. Welke interesse zou Bertie in 2022 gehad hebben in de positie van Prins Charles nu? Een leuke vraag. Um, ja, hij was dol op reizen. Um, en ik denk dat hij dat gewoon nog zoveel mogelijk zou, uh, zou doen. Dat hij extreem zou balen van twee jaar uh, coronalockdowns, omdat dat hem beperkt in uh, zijn hele drukke uh, outgoing uh, leven. Um, ja, en ik denk wel dat hij uh, uh, gefascineerd zou zijn uh, door alle nieuwe technologische ontwikkelingen. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, artificial intelligence of wat dan ook. Hij was zeer nieuwsgierig naar uh, al dat soort zaken. Um, ja, er gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel, dus hij zou daar uh, denk ik zijn lol uh, op kunnen. Ja. Next. Bertie was bij veel uitvindingen en noviteiten betrokken. Wat was de belangrijkste? Ja, dat is, wel, dat, heb ik, dat is wel leuk. Ik heb daar wel over na zitten denken van wat heeft nou uiteindelijk het meeste impact gemaakt. Ik denk dat als je kijkt natuurlijk naar um, uitvinding van de auto uh, waar hij uh, heel nauw bij betrokken is geweest in het promoten ervan, et cetera. Um, ja, dat is natuurlijk iets wat je tegenwoordig niet meer weg kan, uh, kan denken. Um, maar ja, bijvoorbeeld ook iets als, simpels als de fiets. Um, en draadloze telegrafie, het zijn allemaal dingen die ontzettend veel betekenis nog steeds hebben, direct of indirect, in ons dagelijks leven. Um, en ik vind dan zelf eigenlijk de meest charmante toch wel de fiets, uh, omdat dat gewoon ja, al eigenlijk sindsdien bij, vrijwel ongewijzigd is. En, uh, en nog steeds zoveel mogelijkheden biedt uh, aan mensen om, uh, om toch mobiel uh, te zijn en dat heeft ook altijd iets vrolijks, vind ik. Um, dus misschien moeten we het daar maar ophouden op, Abel, op die, uh, die mooie twee uur. Zeg eens, wie was prins Bertie in één zin? Ja, dat was iemand die 60 uh, jaar lang heeft moeten wachten tot hij de troon mocht uh, betreden. En uh, die tijd heeft benut om zoveel mogelijk te genieten van het leven. Uh, waarbij die heel veel schandalen heeft uh, veroorzaakt, maar ook heel veel mooie, interessante dingen heeft. ...meegemaakt en een actieve bijdrage aan ja, de uitvinding van de moderne wereld. Nou, laatst alweer. Denk je dat Bertie in de snelst veranderende tijd ooit levert? Ik denk het eigenlijk wel. Um, we zeggen eigenlijk nu heel vaak tegen elkaar van... Hè, ...er is nog nooit zo veel, zo snel, zo diepgaand uh, aan het veranderen geweest. Maar eigenlijk als je er uh, probeert wat feitelijker naar te kijken en ziet wat uh, rond de eeuwwisselingen eind 19e eeuw, begin 20e, uh, wat de belangrijkste periode eigenlijk ook was in zijn leven, allemaal veranderd is en wat voor impact dat heeft gehad op het dagelijks leven van, uh, van mensen, uh, dan is denk ik naar verhouding, het is lastig om dat natuurlijk uh, heel hard te maken, maar dat dat toen... Een grotere impact had alles bij elkaar opgeteld dan, uh, dan nu. Ja, dat zijn dan toch altijd wel weer mooie momenten om dan je eigen boek in handen uh, te hebben. Dat vervult me dan toch wel met ja, trots eigenlijk.